Yo jongens, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag wil ik het met jullie ergens over hebben. Jullie hebben natuurlijk ook al een titel gezien. Het is niet super leuk wat er is gebeurd. Um, en ik ga er een beetje uitleg over geven. Zeker even disclaimer. Ik heb helemaal niks tegen Gerlof. Ik weet dat het zijn server is. Die beslissing was totaal terecht, et cetera. Ik heb helemaal niks tegen hem. Ik ben nog steeds chill met hem. Hoop ik ook uh, wederzijds. Dus um, ja, laten we met de video beginnen. Dus ik ben gebind op RKD. Zien jullie nu ook een screenshot van in beeld van mijn band. En uh, het is best wel kut. Ik had als uh, hertog er van dan echt wel uh, veel ideeën en veel leuke dingen die ik kon doen. Maar helaas waren er een paar kinderen van Tilifia dat het uh, zwaar voor mij hebben verpest. En die ook uh, zwaar irritant waren, waardoor ik uh, ja, sorry, een impulsieve actie heb gedaan. Waar ik natuurlijk ook niet trots op ben. Uh, wat natuurlijk ook Staf geen uitzondering mo had moeten geven om mij dan niet te winnen daarvoor. Uh, maar ik vind het best wel zonde dat ze mij tot zover hebben geleid. Zeg ook gewoon even wie dat zijn. Tjus, Boody in Strengboost, oftewel Jorit. Stringboost uh, kijk ik al super lang, Boody ook. Uh, Boody vind ik uh, al lange tijd een, een echt een irritant kindje. Uh, Jorit niet, maar in de buurt van Boody is Jorit echt, uh, ja, echt een ander mens. Echt uh, heel kut. Zonde, maar uh, helaas is het zo. En uh, ja, kan ik er niet veel meer aan doen. Dus uh, ja, jongens. Uh, RIP RKD, reviews. <laughs> uh, ja, andere projecten maar dan maar. Yo.